Iets meer dan 70% van het internet bestaat uit video. Zowat 55% van de mensen kijkt elke dag naar online video's. Maar wat is het beste videoplatform voor jouw video? Vistia, Vimeo of YouTube? YouTube is het grootste videoplatform. Miljoenen en miljarden mensen gebruiken YouTube voor lifestyle content, educatieve content en veel meer elke dag. De kans dat je doelpubliek dus op YouTube actief is, is zeer groot. En het is nog steeds gratis, en je kan onbeperkt uploaden. Downsides zijn de advertenties waar je mee te maken krijgt, en het feit dat de doorverwijzingen mogelijk niet zo professioneel zijn als jouw boodschap. Vimeo haalt een pak minder views per maand dan YouTube, maar op Vimeo zijn vooral de creatieve geesten actief. Heel wat filmmakers delen door hun portfolio. Vimeo haalt zijn inkomsten niet uit advertenties, maar uit verschillende soorten accounts. Dit gaat van een gratis account waarmee je beperkte data per week mag opladen tot een plus, pro of business account. De prijzen zijn heel redelijk. Hoe duurder je account, hoe meer mogelijkheden. In elk geval komen er geen advertenties bij kijken, maar moet je wel een betalende account hebben om controle te kunnen nemen over hoe het eruit ziet. Wistja tenslotte, tenslotte, het minst bekende videoplatform, vindt het belangrijk dat jouw website de views en kliks krijgt en niet Wistja.com. Met Wistia kun je video's discreet en professioneel op je website plaatsen. Net zoals bij Vimeo kan je de layout van de videoplayer aanpassen. Vooral marketeers gebruiken Wistia omdat je de statistics heel goed kan analyseren. Zo kun je van geregistreerde gebruikers de naam en het e-mailadres te weten komen. Je kan zien wanneer iemand afhaakt en wanneer iemand door- of terugspoelt. De gratis versie beperkt zich tot maximum drie video's. Wil je het er meer, dan zal je je creditcard moeten bovenhalen. Dus. Bottom line, wil je de grote massa bereiken? Gooi je video dan op YouTube. Peer-to-peer -peer een esthetisch materiaal gebruik Vimeo. En video's op je website plaatsen en statistieken kunnen onderzoeken? Kies Wistja.